Wat maakt mij het meest trots? Ja, ik denk dat wij de wereld een stukje beter maken. We zijn net nog gebeld door onze planning. Uh, dat een klant uh, tevreden over ons was. En uh, ja, dat we altijd de container gingen halen. Dat we altijd blij waren en een praatje maakten. En uh, ja, net nog eentje gehad. Ja, er zijn ook mensen die gewoon die zien je onderweg. En dan ben je aan het uh, achteruit aan het sturen ergens en gesmalt zeg... tussendoor dat ben jij een stoer wijf, weet je wel. Dus dat is dan ook wel weer leuke dingen. En als er mensen langs de kant staan die zeggen van... Oh, vrouw, nou, kijk de container even. Nou, ja, nou mooi, ga zo door. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. De andere mensen zijn blij als je, als je bij hen komt en uh, meedenkt met hen en hun rommel opruimt. Ja, daar worden mensen blij van. Ja, dat is, uh, dat is het mooiste wat er is, toch? Andere mensen blij maken. Ik denk dat je daar als wel trots op ja. Dat het niet alleen maar afval wegdoen is. Maar dat er ook nieuwe dingen gemaakt worden en dat er inderdaad een nieuwe maatschappij mee begint. Ja.